deze. Mm -hmm. Het is vandaag vrijdag. Dit is de allereerste keer dat ik met Verona aan de springles ga. Ik is super zenuwachtig, maar ik ga het wel doen. Hé, hey, Ik heb tijd tekort, dus is het is toch een klein beetje vies. Dus vandaag is mijn eerste springles. Mijn zenuwachtig. wachten, maar het is ook wel weer heel erg leuk. Ik ga nu losrijden. Kom paard, we kunnen het. rustig drapje. De uitdrap, mooi in het midden aansturen. Klein beetje aandrukken met je kuit. Kom maar iets. Ben je iets te rustig? Ja. mooi op tijd bent. Dat je mooi in het midden uitkomt. Handen mooi laag houden. Iets aandrukken met je been. Ja, dat is wel beter. <lacht> je kan ook niet springen. Oké, nog één keer. Gaan we daarna van langs veranderen? te Kijken. Zo, iets opvangen dat die niet te hard gaat. Iets aanvullen met je benen en zo. Kom maar iets, kom maar iets, kom maar iets. durf maar iets. Zo ja. Te ja. Niet uit hoor daar overheen. Zo ja. Dan blijven liggen rijden, handen laag. Okay, Uitstekend. Nou, en mooi meegaan boven die stroom in het midden uitkomen. Oh. En mooi meegaan. Super. Dit is zadel handelaar. Ja. Dit is uitstekend. Ja. Even links, ja? Echt gedragen Super. Even links. Oh, ja. Nog een keer zo, dat was uitstekend. iets heb van Naar je in, er is handen mooi laag houden. Jij blijft netjes rechtop. Iets met je kuit aandrukken, kom maar eens. Super! Eén tuweltje. Iets aandrukken met je kijk, kom maar. Super. Zo, rustig draven daar. Mooi in het midden. Met je blijft mooi achteruit. Nee, niet mee, kom maar eens, kom eens. Zo, so, laat maar gaan. Versteken. Volg. Oh. Rustig, niet stroomheen. Mooi mee zitten. Druk met de kuit, iets mee zit boven de front. Super. De kuit een klein beetje tegenaan. Zo, uitsteken. Niet zo mee doen. Super. lang kan draven hoor. voelt hè, dat je eerst mooi up. Dat je mooi in het midden uitkomt hè. dat is het een beetje lastig voor je paard om te springen. Sturen, sturen, sturen, opvangen, iets kuit tegennaar, kuit tegennaar. Ja, maar ze is nooit bang geweest voor Verona. Ik vond het heel goed gaan. Het was wel een beetje lastig. Want mijn vingers die doen nu pijn. Ik denk dat ik morgen heel veel spierpijn ga krijgen. Maar het maakt niet uit. Het is morgen weekend. Yeah. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer je hier beneden op het kanaal. En als je toch bezig bent, klinkt gelijk op het belletje. het belletje heel fijn. Dan zie ik jullie zaterdag weer. Doei!